We staan hier op de markt op het Marktplein in Ede en als gemeente zijn we bezig om het centrum te verlevendigen, om het te verbeteren en daarom zijn we heel benieuwd wat u als inwoner nou eigenlijk vindt van dit belangrijkste plein in Ede en vooral ook wat u voor dromen heeft voor de markt voor de toekomst. Laten we wat mensen gaan vragen hoe ze dat zien. Ik vind de markt kaal. Ik vind de marktplein op zich wel mooi. Het is groot, overzichtelijk en uh, er is vaak markt. Dat vind ik altijd prettig. En volgens mij worden hier ook wel regelmatig evenementen gehouden. En ja, het is gewoon een ideale locatie bij het centrum en de trein. Heel groot, er gebeurt niks mee. Planten, struiken, bomen, stof, bloemen of dergelijke. Dat uh, ja, zou ik ook prettig vinden. Ja. Het is vooral banken, zoals dus dat hè? Met, uh, waarvan je toen goed mensen gedaan hebben zoveel staat daarbij al alle heb hebben ook grote banken. Nou, daar moet er veel meer op komen en uh, een beetje gezellig maken. Mooie muziektent erop, dus dat vind ik erg heel leuk. Parkeer, heel uh, kort parkeer op de parkeerplaats op ja, de markt, van dat is vroeger ook altijd. Eigenlijk heel, heel weinig parkeerruimte en ja, zo'n markt is heel groot en er wordt helemaal niks mee gedaan. Alleen op zaterdag en uh, maandag is de markt en nou, dat kan dat natuurlijk niet. En uh, ja, dat zal wel erg leuk zijn, en, uh, een beetje een aankleding van het uh, van markt.